Voor de DVS-tv-camera weer een uh, nieuweling, uh, Tim van den Berg. Uh, wie is uh, Tim? Ik ben Tim van den Berg, 23 jaar. Ik woon in Deventer. Ik kom zelf uit Maas in Utrecht en uh, nu ben ik hier. Je woont in Deventer. Woonde je al in Deventer toen je nog bij DHSC uh, speelde in Utrecht? Uh, nee, toen woonde ik nog thuis en af en toe bij mijn vriendin in Twello. Dus nu zijn we samen in Deventer gewoon. Aha, samen wonen in, samen wonen, in Deventer. We ja. oh. moeten toch aan geloven? <laughs> ja, zeker. Hok. Hok. <laughs> goed. Nou, Deventer, een mooie plek natuurlijk. Ja, zeker. Zo ja. Ja. Dus nu dan uh, maken die supporters daar wel een beetje ruzie uh, op die diverse ja. pleinen, of niet? Ik zag het laatst, ja. Tegen Herenveen, hè? <laughs> ik dacht het wel, ja. Maar ja, goed. Dat is, dat is niet uh, waarvoor je hier gekomen bent. Nee. Um, werd je benaderd uh, door nee, de ja, DVS zelf? Ik heb uh, twee jaar geleden al contact met Edmund gehad. Toen mijn contract bij uh, Heracles afliep. En, uh, maar toen zat ik ook nog met blessure. Dus wou ik wat meer in de buurt uh, in Utrecht uh, spelen. En eigenlijk toen ik naar Deventer ging verhuizen, hebben we weer uh, contact gehad met uh, ik en Edmund. En uh, zodoende het balletje gaan rollen eigenlijk. Uh, vertel eens wat over je uh, carrière uh, tot nog toe. Tot nog, ik ben uh, begonnen bij OZM. Toen ben ik op mijn veertiende naar Elinkwijk gegaan. Toen heb ik daar een aantal jaren gespeeld. Toen ik 18 was ging ik naar Heracles, heb ik drie jaar gezeten en toen DHC en nu, nu Bij uh, Jong Heracles? Of uh, heb je ook nog uh, het eerste gehaald? Ja, het was laat maar zeggen zo, het was één grote groep en daar deed je alles mee, dus de wissels van één die speelden ook bij Jong. Want wij hebben ook niet echt een jeugd gehad toen. Nee. Dus uh, ik zat wel vaak op de bank. Ik heb volgens mij zeven potjes uh, bij één mogen spelen en uh, voor de rest speelde ik mijn wedstrijd in Jong. Ja. En toen de DHSC. Ja. En uh, daar natuurlijk wel een heel mooi jaar gehad, uh, wat helaas niet bekroond kon worden, geloof ik. Hè? Uh, nee, klopt. Nee, dat was zonde. Maar ja, achteraf, uh, iedereen heeft er last van gehad. Ja, zo, zo is dat. En je bent nu een uh, paar maandjes hier uh, bezig. Ik denk een maand of twee of zo. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja, en uh, uh, geniet je er een beetje van, of niet? Ja, zeker, zeker. Ik heb ook nog een tijdje thuis gezeten met corona natuurlijk. Wat uh, tussendoor kwam. En ja, weinig gespeeld. En, uh, maar zeker een leuke groep, mooie club en uh, ik geniet er zeker van. Inderdaad een beetje een, een ongelukkig, uh ongelukkig begin, begin uh, ja, ja. Ja, maar uh, je, je hoopt natuurlijk dat je er langzaam maar zeker ja. wel uh, in komt. Wat is de positie waar je het liefst uh, speelt? positie uh, centraal achterin of op zes, ja, daar moet ik nu mijn eigen plek uh, voor gaan vechten. Daar moet je hard voor vechten, zeker, ja. uh, heb je ja, zelf ook die? Die staan, idee. die doen het goed op het moment. Dus, uh ja. Uh, wat, wat is jouw persoonlijke doel voor uh, dit seizoen? Ja, op dit moment uh, in het team proberen te komen. En uh, ja, met het team zo hoog mogelijk eindigen. Leuk voetbal spelen. Dat uh, achteruit spelen vind ik allemaal niks. Dus daarom ben ik wel blij dat ik hier zit. Beetje, uh, vooral voetbal, niet dat lange ballen en uh, dat soort dingen. En uh, ja, gewoon verder blijven ontwikkelen. Zeker. Dan uh, zien we wat schips te Genieten van het spelletje, dat, is, uh, dat is, blijft natuurlijk uh, het centrale ja. uh, punt. En dan komt de rest uh, gewoon vanzelf, ja, denk ik. Ja, dat is he? het belangrijkste, zeker. Ja. Ja? Oké, okay. hey, uh, ik hoop dat we nog uh, enorm kunnen genieten van jouw uh, spel. Ja. En uh, ja, dat je toch die basisplaats gaat uh, ja. veroveren. Ja. We gaan het zien. Ja. Heel veel succes <laughs> ermee. Dank u wel. Okay.